stouthart van het cybersecurity team van KPMG. Roland, jij houdt een specifieke mening na op, uh, uh, op het gebied van red teaming en purple teaming. Vertel. Ja, dat klopt, uh, infrastructuur en applicaties zijn steeds beter te beveiligen. Criminaliteit gaat daarom op zoek naar nieuwe gaten en vinden die in het zwakheden binnen en buiten de organisatie. Als beveiliger moet je dan meebewegen. Bijvoorbeeld van pentest naar red-teaming, waarbij je integrale testen gaat uitvoeren en de gebruik maakt van de middelen die aanvallers ook hebben: fake websites, fake accounts, fake ID's, insluiting, op maat gemaakte malware. Erg stiekem en erg levensecht. Dat stiekem is mijn probleem met red-teaming. Een organisatie wil dit doen om te leren. Maar om te leren wil je transparantie, wil je participatie. Want meedoen en meevoelen, dat zijn heel sterke leermiddelen. Ik wil een klant meenemen in mijn opdracht. En daarom wil je samen scenario's maken met de mensen die je gaat targeten. Het sok ga je bellen dat er wat aan gaat komen, bakens kun je plaatsen zodat ze erop kunnen pikken. En dan doe je samen een hele grote oefening waar je veel meer aan overhoudt aan inzicht. En dat is de reden waarom ik purple teaming zoveel fijner vind. Oké okay Roland, helder. Maar iets zeggen maar dat er meer achter zit. Ja, um, als je red teaming doet en het gaat fout, dan wordt er geëscaleerd naar instanties die niet weten dat dit een oefening is. En dat is het moment dat ze s'avonds opeens aan de deur staan en dat wil je voorkomen. Hoeland Stouthard van het Cybersecurity Team van KPMG. Zeer bedankt.